Hallo en welkom bij Pols Model Train Stuff. Ik heb nog even een dropje in mijn mond. Dat is niet heel handig. Sorry. En ik heb hier een oude Fleisman locomotief met nog een metalen buitenkant. Um, magneten blijven nog niet aan hangen, helaas. Uh, hij doet het niet. En ik wil hem eigenlijk er ook zo wegdoen, maar ik zag dat er een. Uh, in ieder geval een kabel niet goed zat, dus ik heb hem toch uh, mee naar de werkbank genomen om eens even uit elkaar te halen. Um, bij deze metalen locomotieven was het, dacht ik, zo dat je ze met één schroef uit elkaar kon halen, maar ik, uh, ik begin nu te twijfelen, volgens mij zit deze anders in elkaar. Nu doe gauw de schroef weer terug, want er zitten hier allerlei platen die loskomen. Waar ik een beetje zenuwachtig van word. Want ik zie ook hier en hier een schroef zitten. En dat lijkt vast te zitten aan het mechanisme... ...wat het hele motorblok op zijn plek houdt. Dat is één. 2. En dan hoop ik nu. Ja. Hier zitten dus twee metalen. Schuifjes. En het blok. De motor zit daar uh, zit in en zit met schroeven hier doorheen. Nou. Uh, eerste reden waarom dat hij het niet doet. Er zitten geen koolborstels in. Reden nummer 2. Er zit geen bekabeling aan vast. Ehm... Uh, wil ik nog verder kijken of zal ik het hier maar gewoon bij laten? Iemand heeft hier duidelijk een dummy van gemaakt. Het zit hier wel... op oh, kabels. Ja, ja, ik weet niet of het zin heeft om deze nog te repareren. Ik denk dat ik deze dan toch als defect ga verkopen. De mechaniek is wel redelijk soepel. Maar hier is al wel aan geklust, dus ik zie dus dat hier een schroef doorheen zit om de motor uh, op, uh, via dit pinnetje van stroom te voorzien. En die schroef steekt hier achter een redelijk eind uit. Dat zou niet moeten, hij zou net zo lang moeten zijn als deze hier. Ik, uh, ja, ik ben toch geneigd om even te kijken, heb ik hier niet nog. Um, even kijken als ik het zo... Gewoon uit nieuwsgierigheid. Nou, er is nog beweging in te krijgen. Of ik überhaupt nog borstels heb die hierin passen. Die een beetje. Het zijn oude versleten koolborstels die ik nu gebruik. Eens kijken wat dit doet. Uh, eerst stroom erop. Eens kijken wat dit doet. Meer stroom erop. Hij ligt natuurlijk ook in de doek. Niet brillant, maar hij doet het wel redelijk. Hmm. Ik denk dat het in dit geval misschien wel beter is om uh, formaat en koolborstels te gebruiken. Die zien er zo uit. Die zijn uh, een ontzettend stuk kleiner. Uh, omdat uh, deze... Het is allemaal... Het gaat allemaal maar net of net niet. Dan krijg je ook de, de veren er niet heel goed in. Die past wel. Het is een beetje een puzzel. die erin, dat is mooi. Zo, dat klepje erop? En er is er nog eentje gevallen. Ergens, hier is hij. Zo. Goed zo te zien. Nog eens kijken. Het is niet geweldig maar hij rijdt wel. Ik moet nog steeds uh, een beetje goed vet halen eigenlijk. Ik doe het nu uh, smeer ik mijn tandwielen nog steeds met olie. Maar ik weet eigenlijk dat, dat als ik het met vet zou smeren, dat het veel beter blijft zitten, veel langer blijft zitten. En dat het gewoon beter is voor... Uh oh, wat gebeurt hier? ...heeft hij er geen zin in. Die olie die, uh, verspreidt zich redelijk snel. En spat ook nog wel eens een andere kant op. Want bij die olie, dat is een soort van vaselineachtige. Dat blijft dus uh, heel erg goed op die tandwielen zitten. Ook op die plastic. Uh. En zeker ook op die metalen. En dit is... Uh, Voldoet nu, maar ja, ik wil eigenlijk nog steeds die andere olie ook hebben. Het lijkt erop dat als ik de motor omdraai dat hij er een zin meer in heeft. Dat hij met name andersom doet. En met andersom bedoel ik dus: met de tandwielen naar boven doet hij goed. En uh, andersom, niet zo. Hop. Het is in ieder geval geen fantastische motor. Oké, okay, en nu, ergens ineens. is er iets goed gegaan en gaat hij als een weer. Ik, ik doe dus niets met de snelheid of met, ik doe eigenlijk niets met de stroomtoevoer en je hoort hem constant. Um, sneller gaan, langzamer gaan, sneller gaan, langzamer gaan en dat eigenlijk allemaal zonder dat ik er iets aan doe dus ik kan niet zeggen dat ik onder de indruk ben van deze versie het lijkt me wat onbetrouwbaar hoewel die dus nu al continu vol van over gaat en misschien dat er dan toch wat smeermiddel op een belangrijke plekje gekomen is of dat er iets met die koolborstels afgesleept is in een keer waardoor dat die nu rap gaat Maar hij is nu mm, redelijk. redelijk. Wat ik ga doen is mijn de, de, de soldeerbout op laten warmen. En de kabels erg goed opzetten. En dan mag iemand anders er plezier mee hebben. Dus ik uh, zeg uh, bedankt voor het kijken. En uh, tot de volgende keer. Deel en like en share als je daar zin in hebt. Het helpt voor uh, mij enorm. Ik zit bijna aan de 60 subscribers, zag ik. Ik ben er erg blij mee. Ik hoop uh, dat het deze lijn doorzet. Um, het zal uiteindelijk toch veel aan mij liggen hoe vaak dat ik upload. Maar uh, elke support is welkom. Dus uh, dank jullie wel. En tot de volgende keer.